De Heer zelf gaat voor je uit. Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Verdriet en eenzaamheid zijn grote problemen waarmee mensen vandaag geconfronteerd worden. De twee gaan vaak samen omdat veel mensen treuren omdat ze alleen zijn. In onze bediening ontvangen we vaak gebedsverzoeken voor mensen die met eenzaamheid worstelen. Gods woord vertelt ons duidelijk dat we niet alleen zijn. Hij wil ons verlossen, troosten en genezen. Maar als je pijnlijke verliezen ervaart in je leven, dan kun je deze eenvoudige waarheid uit het oog verliezen. Satan wil dat je gelooft dat je alleen bent. Hij wil dat je gelooft dat niemand begrijpt hoe je je voelt. Maar hij is een leugenaar. Niet alleen is God met jou, maar zijn er veel broeders en zusters in Christus... die begrijpen wat je geestelijk en emotioneel ervaart. Zie 2 Korintiërs 1, vers 3 en 4. Je bent nu niet alleen en je zult nooit alleen zijn ongeacht de situatie waarin je verkeert. Misschien begrijp je er niet veel van nu je gekwetst bent en de pijn van het verlies je ziel verscheurt. Maar houd vast aan deze ene waarheid. God heeft je lief en Hij heeft een goede toekomst voor je. Hoop op Hem en vertrouw dat Hij je rouw omzet in vreugde. Zie Jesaja 61 vers 1 tot 3. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, ik kan niet altijd de waarheid door mijn rouw en eenzaamheid heen zien, maar ik weet dat u mij nooit verlaat. Help mij onthouden dat u dichtbij bent en geef mij vriendschappen met christenen die mij zullen bemoedigen om u meer te zoeken.